Jij vandaag roze hè? Ja. Vind je ervan? Ja, leuk. Ik heb wel een shirtje roze onder. Zou je hem ook naar school aan doen? Nee, nee, nee dat. Komt niet? Ik wou niet zo roze. Nee, dat is een beetje overdreven. Ik zou iedereen me aankijken en ja lachen te meisjesachtig. Zo dan! Bij de fidaas mag het wel. Goed. Nog een beetje spierpijn van gisteren. Wat dacht je vanochtend toen de wekker ging? Veel te vroeg. Oude, mijn knie doet zeer. Yes, weer een nieuwe dag. We mogen nog een keer lopen, yay! Ik heb weer heel veel zin in. Hier is het Allemaal veel plezier. Heb een mooie dag. Gisteren was het blauwe dinsdag en vandaag is het dan roze woensdag. En waarom is dat? Weet ik, niet. ik denk dat het de hele tijd gewoon zo'n kleur is iedere dag. Waar denk jij aan bij roze? Ja, meiden. Vind je mezelf al Mijn lievelingskleur zou heel lang roze zijn. Roze haren van Het kan ook hartjes zijn. Roze woensdag is voor de, alle homo's dat iedereen in roze loopt. Om aandacht voor de vragen. Dat dat ook gewoon normaal is. En vandaag laten we dus zien dat het dan gewoon en dat er gewoon niks mis mee is. Wat maakt het nou uit of je op een man of een vrouw verliefd wordt? Homos en lesbisch zijn al, die kunnen dan nou ook gewoon op elkaar zijn en dan ben je gewoon je eigen, hoe jij het wilt. Je mag gewoon zijn wat je bent en eigenlijk mag niemand daarover gewoon verklagen. Ik denk dat kinderen het wel eerder zeggen dan volwassenen. Die weten zeg maar nog niet alle risico's ervan ofzo. En ja, volwassenen die weten al hoe mensen kunnen reageren. Ik vind vriendschap wel belangrijk, want als er je ergens mee zit, je vrienden steunen je altijd. Ja, Je staat sterker met vrienden om je heen. Dat je mensen kunt vertrouwen, dat je alles kunt vertellen. Als je alleen bent, dan is het niet leuk. En... Ja, dan heb je niet zoveel plezier. Bij het V-team kan je ook hele goede vrienden maken en nieuwe vrienden. En die steunen je ook altijd. En het is gezelliger om mee te lopen. Je praat gewoon met iemand en dan ga je iets meer met de persoon om. Ik denk dat we wel contact gaan houden. Hoe dan? Gewoon appen, spelen, logeren. Je hoeft niet meer geld of meer een, een, een super grote villa en zo. En dat hebben sommige mensen wel. Maar nu hebben ze minder vrienden en juist armere mensen met heel veel vrienden zijn gelukkiger dan dat soort mensen. Bijna en voeten, Benen voeten. Ze doen zo zeer. ze doen zo het, het is nog een klein stukje, het is nog een klein stukje. Maar ik wil eigenlijk niet meer, ik wil eigenlijk niet meer. Ik wil een paar, para een hey! Vertel eens, hoe gaat het? Goed, geen last. Nou, een beetje van mijn spieren en mijn bovenbeen. Ik heb echt geen zin meer. Waarom niet? Alles doet pijn. Een klein stukje, lieve schat. Nee. Zo. Ja, Kom op. Dat hoort erbij, pijn. Het is echt nog een klein stukje. Het is nog een klein stukje. We mogen nog een keer lopen, jee! Ik wil gewoon niet meer. Ik ben helemaal klaar mee vandaag. Uh, Gisteren een beetje te snel gelopen dat ik nu... Uh, pijntjes heb, dus loop ik ook langzamer. Dag 2, ja dan weet je al hoe het gaat en dan als je pijn hebt dan wordt het alleen maar erger. Er werd gezegd dat het de moeilijkste dag was, maar dat vond ik eigenlijk nog wel meevallen. Ik denk dat ik morgen nog wel aan kan. En overmorgen ook. Oh heerlijk, fantastisch. Knap dat ze dat doen. Maar ja, zij lopen niet op hakken hè.